Welkom bij Waardewijze Het Spel. De coronatijd heeft ons laten zien dat het soms nodig is om thuis examens af te nemen. Jouw onderwijsinstelling gebruikt een leverancier die een tool heeft waarmee fraude gedetecteerd kan worden en gecontroleerd kan worden dat studenten daadwerkelijk achter hun pc thuis de toets aan het maken zijn. Zij beweren dat dit werkt voor alle kleuren en maten studenten. Echter heeft jouw onderwijsinstelling hier geen uitgebreid onderzoek naar gedaan. De instelling gebruikt toch deze tool. Ben je het daarmee eens of oneens? Veel plezier met het spel!